Ik ben Kirsten van Voice en ik ga je vandaag helpen met het instellen van een belgroep in je belplan. Je gaat naar freedom.voice.nl en je logt in. Als je ingelogd bent, kom je uit op het dashboard. Hier kun je de recente gesprekken zien en kun je snel naar verschillende modules. Met een belgroep kun je meerdere telefoons tegelijk laten rinkelen. Je klikt op Beheer en kies onder Doorschakelen voor Belgroep. Klik op de knop Toevoegen. Hier geef je de belgroep een intern nummer. De VoIP-accounts beginnen vaak met een 2, bijvoorbeeld 201 of 202. Je kan hier zeker de suggestie gebruiken, zo ben je er zeker van dat je geen interne nummers dubbel gebruikt. Geef bij de beschrijving de belgroep een naam, bijvoorbeeld verkoop. Bij de belmethode kies je voor allemaal of willekeurig. Als je allemaal kiest, dan gaan alle toestellen tegelijk rinkelen. Bij willekeurig gaan de toestellen in willekeurige volgorde om de beurt rinkelen. Ik kies voor allemaal. Negeer doorschakeling is wanneer er een doorschakeling in het toestel zelf staat. Bevestig gesprekken. Dit is een functionaliteit die alleen van toepassing is op een mobiele telefoon. Wanneer ik dit aanvink zal ik bij alle inkomende oproepen vanuit een extern nummer eerst een stem te horen krijgen die vraagt toets 1 om dit gesprek aan te nemen. Dit zorgt ervoor dat je privé voicemail bij het niet opnemen van een gesprek niet afgespeeld wordt, maar enkel je zakelijke voicemail als je die ingesteld hebt. Ik kies voor geen. Bij het kopje bestemmingen geef je aan welke telefoons moeten gaan rinkelen. Als de belgroep aangeroepen wordt. Naast VoIP-accounts kun je kiezen voor VoIP-trunk, een eigen telefooncentrale of een gebruikersaccount, maar je kunt ook kiezen voor externe nummers. In dit geval wil ik een belgroepje met twee toestellen, dus selecteer ik mijn VoIP-accounts en kies ik bij de bestemming mijn mobiele telefoonnummer. Klik onderaan op opslaan. Om te zorgen dat de belgroep ook gaat rinkelen, moet ik het belplan nog instellen. Ik druk op belplan. Hier kan ik een belplan toevoegen. Ik krijg een aantal telefoonnummers als suggestie en ik kies het nummer die eindigt op 130, omdat dit mijn hoofdnummer is. Ik geef dan ook als beschrijving mee hoofdnummer. Je kunt hier een belplan kopiëren, maar omdat dit niet van toepassing is, druk ik op stap 2. Hier kan ik een belgroep selecteren. Ik kies voor de belgroep die ik net gemaakt heb, namelijk 401. De rinkeltijd laat ik op 20 seconden staan en ik druk op opslaan. Op het moment dat het nummer, die eindigt op 130, wordt gebeld, gaat hij naar belgroep 401. Om er zeker van te zijn welke toestellen hierin staan, kan ik op het driehoekje drukken. Wat ik kan zien is het toestel 201, 202 en het mobiele nummer gaat rinkelen. Ik druk op opslaan en hiermee is mijn belplan afgerond. Bedankt voor het kijken naar een instructievideo voor het instellen van een belgroep in een belplan. Mocht je nog vragen hebben, we kunt altijd even met ons chatten, maar ook telefonisch zitten we voor je klaar op 050 700 9920.